Wat maakt mij zo euforisch als ik dans? Vanuit de Loods in Mechelen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wie was niet aan het meebewegen op deze muziek van Stromae? Kijk even. Ik zie niemand. Iedereen heeft meebewogen. Toen we enkele jaren geleden een enquête deden en de vraag stelden aan 400 mensen: beweeg je mee als je luistert naar muziek? Dan antwoordde 97 procent ja, ik beweeg mee. Van de 400 waren slechts 12 personen die zeiden: nee, muziek dat doet mij helemaal niets. Ik beweeg niet als ik naar muziek luister. Dat zijn de speciale gevallen. Dat zijn de mensen met aritmie, die niet in staat zijn om ritmisch mee te bewegen. De meeste mensen kunnen dat wel. Dieren kunnen dat niet. We kennen een papegaai die kan meebewegen. We kennen een zeeleeuw die op een eigenaardige manier meebeweegt met een beat van de muziek, maar daar houdt het zo ongeveer op. Muziek is iets voor mensen, en het zijn ook mensen die op muziek reageren. Maar in onderzoek bij ons in het labo blijkt dat 50 van onze proefpersonen spontaan mee synchroniseert met de muziek. Synchronisatie betekent eigenlijk dat je de beweging gelijktijdig laat verlopen met de puls in de muziek. En die andere 50% procent, die beweegt wel, maar dat is niet noodzakelijk gesynchroniseerd. En pas op, die 50% procent, dat is spontane synchronisatie. Als we mensen de instructie geven om te synchroniseren, dan gaat ook die 47% procent Mee synchroniseren. Alleen die 3% uh, die kan dat niet. De vraag is nu hoe komt dat, waarom is dat belangrijk? Wel, ons onderzoek naar muziek en beweging heeft te maken met wat ik noem de lijfelijke zingeving. Meebewegen met muziek geeft, geeft ons een zinvolle tijdsbesteding en die is lijfelijk. Die is niet cerebraal, zoals wanneer we een boek lezen, maar die is lijfelijk. En die lijfelijkheid brengt ons in andere sferen, op andere bewustzijnsniveaus. En dat is de vraag die ik hier wil beantwoorden. Geeft muziek aanleiding tot euforie? En ik zal die vraag vanuit drie perspectieven beantwoorden. Het eerste perspectief wat ik samen als predictie, het tweede perspectief dat is de expressie en het derde perspectief dat is de fysieke inspanning. Laten we beginnen bij het eerste waar we eigenlijk het meest over weten: de predictie of de voorspelling of de anticipatie. Dat doet zich vooral voor bij synchronisatie. En wat is het belang daarvan? Uiteindelijk Het belang van die predictie is dat we de muziek die we horen, de stimulus waarop we dansen en reageren, dat we eigenlijk die stimulus zodanig kunnen voorspellen dat het is alsof we die veroorzaken door de beweging van ons lichaam. Maar om daartoe te komen, geef ik eerst een korte uitleg van wat die predictie precies inhoudt. Ik heb hier een metronoom staan. Ik kan die eventjes aanzetten. Die doet gewoon... Tik, tik, tik, tik. Ik kan daar nu synchroon mee bewegen. In veel studies is men begonnen met vingerbewegingen. Tik, tik, tik. Synchroon bewegen betekent dat ik mijn vinger op hetzelfde moment beweeg als het tikken. Maar om dat te doen, moeten mijn hersenen een voorspelling maken. En de voorspelling is dus dat de tik van de metronoom op een bepaald moment komt en op dat moment moet ik mijn vinger op de tafel uh, tikken. Dus ik moet eigenlijk al op voorhand mijn motorisch systeem, zo heet we dat dan, eigenlijk inschakelen om dan op tijd te zijn met de tik die ik hoor. We spreken hier over een sensorimotorisch systeem. Het sensorische heeft betrekking op de gewaarwording, het horen van de tik. Het motorische heeft betrekking op de motoriek, het bewegen, het tikken met mijn vinger. En we willen dat die twee gelijktijdig zijn. De vraag: hoe kunnen, we nu, hoe kunnen we dat nu weten? Wel, we doen gewoon metingen. Maar wat stellen we vast bij die metingen? Als we met onze vinger tikken, dat als we tikken, dat dan de tactiele gewaarwording, dus dat het tikken van de vinger op de tafel, net een fractie van een seconde vroeger komt dan het geluid. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat het signaal dat van uw vinger naar de hersenen wordt gestuurd, er een langere weg moet afleggen dan het signaal dat we horen. Van de audio en voor onze hersenen verlopen die twee, het sensorische en het tactiele of het motorische, samen op het moment dat mijn tikken 25 milliseconden vroeger komt. Omdat het 25 milliseconden langer duurt, vooral dat ze tegelijkertijd in mijn hersenen aankomen. Er zijn ook mensen die niet in staat zijn om uh, te bewegen. Mensen die de ziekte van Parkinson hebben, bijvoorbeeld, die kunnen vaak hun beweging niet goed uh, controleren, omdat ze dus in hun hersenen het circuit dat eigenlijk de cyclus uh, genereert van het stappen, is eigenlijk een cyclisch fenomeen, omdat dat, dat circuit op een bepaalde manier is aangetast. En we zien hier nu een video die dat illustreert. Dat is een persoon die dus Parkinson heeft en die tracht te stappen, maar dat lukt niet zo goed. Op de volgende video zullen we zien wat er gebeurt als we die persoon een metronoom tik laten horen. Op basis van de metronoom tik is een hulp om die cycliciteit terug op gang te krijgen. En op die manier is die persoon beter in staat om te stappen. Dus in ons onderzoek naar de relatie tussen bewegen en muziek ontwikkelen wij ook technologie. Uh... Zo hebben we een smart, een smart walkman uh, gemaakt, die dus muziek aanlevert, uh, die ook synchroniseert perfect met, met uw beweging. En waardoor dat we dus kunnen studies maken over deze uh, interactie van mens met uh, muziek. Predictie, dus anticipatie, <tie> gaat dus over een auditieve stimulus en een motorische respons. Je zou denken dat de motorische respons altijd het gevolg is van de stimulus, auditieve stimulus, die de oorzaak, gevolg, oorzaak, gevolg. Maar nee, doordat wij dus een voorspellend uh, functioneren, kunnen wij onze beweging iets vroeger laten komen dan de muziek zelf. Dat is het fenomeen van CDs dirigeren thuis dat twee mensen die cd's dirigeren, wel een beweging komt voor de muziek. En wat is het belang daarvan? Het grote belang daarvan is dat, dat je dus uh, controle krijgt, het gevoel hebt van controle te hebben over de muziek. We noemen dat fenomeen in het Engels agency. Agency. Het gevoel van controle te hebben over je omgeving. Wat een fantastisch gevoel is. Wat een... Kracht komt daar niet uit als je de vijfde symfonie van Beethoven kunt dirigeren. Een orkest van 100 man die volgt wat jij zegt en wat jij doet. Goed, dat is dus het eerste perspectief, predictie, en daaraan gekoppeld agency, de feeling of control, het gevoel van controle. Het tweede perspectief gaat over expressie. Expressie kunnen we vanuit twee verschillende perspectieven bekijken. Maar Darwin, Charles Darwin heeft daar een boek over geschreven over expressie bij mens en dier. En Darwin kwam tot de conclusie al dat expressie, de uitdrukking van het lichaam, dat, dat eigenlijk een biosignaal is. Een signaal dat ik stuur naar jullie allemaal in deze zaal. En waarvan ik verwacht dat er een respons komt. Dat er een expressieve respons komt van jullie in de zaal. Als jullie in het begin ook meeklapten, was dat een zeer expressieve respons die mij aanzette om terug een expressie. En op die manier wordt dus expressie uitgewisseld en komen we tot interactiesituaties. Dus expressie is een biosignaal die we dus vanuit de interactie. Met, uh, kunnen begrijpen. Maar expressie heeft eigenlijk twee componenten. Een biologische component en een culturele component. En de biologische component heeft te maken met zaken zoals een schrikreactie. Als ik plots een hele luide knal hoor, dan schrik ik. Dat is iets dat gewoon in mijn biologie zit. Okay. Dat, is, dat is iets uh, waar ik door... Uh, dat ik niet aangeleerd heb waar cultuur in iets mee te maken heeft. Het is een biologisch uh, fenomeen. Ook bepaalde mm, visuele prikkels die aanzetten tot uh, responsen en verleidingen, de hele uh, uitwisseling van seksuele stimuli, is ook iets dat heel sterk biologisch uh, gefundeerd is. Maar daarnaast hebben we ook een culturele component die we codificatie noemen. Dus codes die we aanleren, zoals in een danschoreografie. Dat we dus een bepaalde sequentie van lichaamsbewegingen volgen, en dat, we dat, ook, dat we die sequentie kunnen herhalen enzovoort. Dus het zijn aangeleerde uh, expressies. En natuurlijk, zijn de twee zijn in elkaar verstrengeld en soms niet altijd goed uit elkaar te halen, maar dat zijn de twee componenten van. Expressie. en dat is het tweede luik dat samen met het eerste luik van predictie uh, aanleiding geeft tot het effect van uh, dansen op muziek. En dan is er een derde luik dat heet fysieke inspanning. Als je danst, uiteraard, dan doe je een fysieke inspanning. En die fysieke inspanning heeft als effect dat het, dat het je oppept. We hebben daar ook een Engels woord voor arousal. Het pept je op, je wordt opgewonden en er komen allerhande chemische stoffen vrij, hormonen en neurotransmitters doen hun werk. In de video die we daarnet zagen, dat is een kort fragment uit Jan Leijers' Ala uh, uh, in Europa. Toen hij in Bosnië was, toonde hij daar een Soefie-gezelschap, uh, die dus een bepaald ritueel uitvoerde, waarbij ze dus synchroon meebewegen met muziek. En tegelijkertijd voortdurend Ala uh, zingen en inademen en uitademen. De uh, uh, uh, uh, uh, hele fysieke. Uh, in- en uitademen leidt heel vlug tot een uh, hyperventilatie en tot uh, te veel zuurstof in de hersenen. En daardoor kom je heel vlug in, in hogere sferen uh, uh, terecht. Dus van uh, fysieke inspanning uh, ja, dat bestuderen we ook in, in de laboratoria, in samenwerking met, uh, met sportwetenschappen. Maar wat ik hier, waar, waar ik mij hier wil toe beperken, is het idee dat uh, de lijfelijkheid ook een hele, rol, een hele belangrijke rol speelt in, uh, in onze omgang met muziek en in onze lijfelijke zingeving. Want uh, het zijn in feite die drie fenomenen samen: de predictie, dat is een cognitief fenomeen waar onze hersenen rekenwerk voor doen; de expressie, dat is een zeer lijfelijk uh, fenomeen dat gericht is op het sociale. En dan uiteindelijk de, de fysieke inspanning is een heel sterk uh, uh, biologisch fenomeen waar hormonen en neurotransmitters uh, in gang gezet worden. Het zijn die, die drie dingen samen die maken dat dus, als we dansen op muziek, dat er lijfelijke uh, processen zich aanzwengelen en dat ze uiteindelijk aanleiding geven tot een verandering van ons bewustzijn, een bewustzijn dat voortdurend. Een model maakt van de situatie van het lichaam. Maar dus door mee te dansen met de muziek, vaak samen met anderen, komen we in een soort van flauw, geraken we in trance. Een ander bewustzijnsniveau dan het bewustzijnsniveau waar we mee te maken hebben dag in dag uit in de sleur van het leven, laten we zeggen. En omdat bewegen juist zo goed is voor de gezondheid, omdat het ons sensorimotorisch. Systeem aanscherpt en levendig houdt, is deze studie belangrijk om te begrijpen. Daarnaast hebben we ook toepassingen in nieuwe artistieke expressievormen. Mijn labo is... zit het één jaar zitten wij in de krook in En Mijn labo is eigenlijk het labo waar interactiestudies worden gedaan met 3D-audio omgeving en met uh, bewegingscaptatie, waar we echt werken naar de concertzaal van de toekomst, de theaterzaal van de toekomst, waar in feite op basis van uh, expressieve cues, expressieve uh, um, gedragingen een interactie kunnen bewerkstelligen met, met een hele uh, hypermoderne omgeving, en waar ook uiteraard het publiek uh, in participeert. Ik dank u voor uw aandacht. <tied>